Dag Stefan, het coronavirus domineert wereldwijd de actualiteit en het breidt nog altijd uit. Het houdt eigenlijk niet alleen China in de ban, ook beleggers lijken wel een beetje onder de indruk. Hè. Laat het ons daar eens over hebben vandaag. Om te beginnen, wat is de impact op de Chinese economie? Wel, de uiteindelijke impact is nog moeilijk in te schatten vandaag. Dat hangt er nog vanaf hoe sterk het virus nog zal uitdijnen of hoe snel het onder controle zal komen. Wat nu de eerste schattingen zijn, is dat het toch mogelijk een impact heeft op de economische groei in China van zeg maar een half procentje tot een procentje. Maar dat is nog, inderdaad nog afwachten wat de komende maanden brengt. China hecht vandaag heel veel belang aan zijn interne markt die voor groei moet zorgen. Zien we al iets gebeuren bij Chinese consumenten? Ja, dat is een belangrijk punt. Want de Chinese overheid die wil de economie stimuleren via de interne consumptie. Voorheen was die stimulus vaak via grote investeringsprojecten. Dus als die consument onvoldoende vertrouwen heeft en minder gaat consumeren, heeft dat zijn impact op de economie. Natuurlijk, je hebt altijd winnaars en verliezers. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat het toch goed is voor de online verkopen. Dus je hebt zeker bedrijven die daar actief zijn. En die daar mogelijk van profiteren. En hoe zit het eigenlijk met de Aziatische beurzen? Wat is daar gebeurd? Wat we zien sinds de uitbraak van de crisis is dat bijvoorbeeld de beurs van Shanghai met ongeveer 5% gedaald is, Hongkong met 10%. Dus dat op de Chinese beurzen of op de Aziatische beurzen heeft dat zeker zijn impact. En is er ook een impact op de Amerikaanse, de Europese beurzen? Zijn beleggers bij ons daar gevoelig voor? Ja, de wereldeconomie is natuurlijk een combinatie van communicerende vaten. Dus dat heeft ook zijn impact op Europa, op de Verenigde Staten. Wat we zouden kunnen denken is dat moest die crisis er niet geweest zijn, dat misschien de Europese en Amerikaanse beurzen een procent of twee procent hoger zouden staan, maar de impact hier blijft al wel beperkt. Welke aandelen of sectoren zijn eigenlijk gevoelig voor dat soort crisissen? Typisch in dit soort crisissen is de toerisme-sector die het moeilijk heeft, de luchtvaartsector die het moeilijk heeft, dat zijn echte, en transport, dat zijn echte sectoren die daar het meeste negatieve invloed van ondervinden. Wat leert het verleden eigenlijk over dit soort crisissen? Is dit echt een tijdelijke correctie op de beurs of toch een momentum om te vluchten naar een veilige haven? Ja, we kunnen natuurlijk nooit het verleden 100% als spiegel voor de toekomst nemen. Dat is gevaarlijk. Maar wat we wel zien is bijvoorbeeld in 2003 bij de SARS-crisis, toen zijn de Amerikaanse beurzen bijvoorbeeld bij de uitbraak van die crisis toch 10% lager gegaan in de eerste drie maanden van het jaar. Maar wat we toen zagen is dat op het einde van het jaar de Amerikaanse beurs 26% gestegen was. Dus wat je ziet is korte termijn volatiliteit. Maar het is niet het ogenblik dat je in paniek moet geraken. Vaak zien we achteraf dat dat misschien wel koopgelegenheden zijn. De beurzen zijn de voorbije jaren sterk gestegen. Nu krijgen we, mogelijk krijg je een correctie, krijg je een betere verkoopgolf. Moest die er komen, dan is dat eerder een gelegenheid om kwaliteitsbedrijven die in die verkoopgolf mee onderuit zouden komen, om die op te pikken en te kopen aan interessantere waarderingen. Voor mensen die dan toch een veilige haven zoeken en denken aan goud bijvoorbeeld, is goud nog interessant vandaag? Nee, ik denk niet dat je in paniek moet geraken en naar veilige havens op zoek moet gaan. Goud, de goudprijs is al heel sterk gestegen. Dus als je vandaag goud zou kopen, dat is een beetje alsof je een brandverzekering neemt voor je woning die in brand staat. Maar als die al in brand staat, dan is die verzekering veel te duur. Dus dat zou ik zeker niet aanraden. Stéphane Junou, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.